Vandaag mag ik een echt unieke woning laten zien. Niet alleen lopen we hier door een prachtige straat, sprookjesachtig, maar achter mij zien we ook een hele leuke woning. Het is een monument, maar perfect onderhouden en ook nog maximaal uitgebouwd. Dus die ga ik even aan u laten zien. We lopen hier nu door Bakken, op loopafstand van de duinen, twee kilometer van het strand. Achter mij zien we nog plek voor twee auto's op eigen terrein. En achter mij in de tuin staat nog een mooie verrassing, namelijk een extra gastenverblijf. Of misschien wel als bed and breakfast goed bruikbaar, of voor uw schoonmoeder. U kunt het zelf bedenken. En ik laat u nog even een stukje zien van de woning. Hier zien we heel mooi de uitbouw. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust kijken. Bel HVMS op 0251 655 086 en ik laat u graag de woning zien.